Het stimuleren van economische groei is belangrijk voor de werkgelegenheid in Flevoland. Maar de provincie kan geen banen creëren, dat doen groeiende bedrijven. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er een gezond klimaat is voor deze ondernemers? De provincie Flevoland gaat er de komende jaren voor zorgen dat ondernemers hun groeiambities waar kunnen maken. Dat betekent niet alleen investeren in bedrijven, maar ook in mensen. Zo stimuleren we scholing en koppelen ervaren en minder ervaren ondernemers aan elkaar. Met de regeling Leven lang leren zorgen we ervoor dat bestaande werknemers mee kunnen groeien met het bedrijf. We investeren ook in de toekomstige werknemers door bedrijven in contact te brengen met het onderwijs. Voor een groeiend bedrijf is financiering noodzakelijk. De provincie investeert in innoverende bedrijven en koppelt ondernemers aan investeerders. Verder helpen we potentieel succesvolle ondernemers op weg om nieuwe markten te betreden. Op deze manier creëren we in samenwerking met alle betrokken partijen een gezond ondernemersklimaat voor onze provincie. Flevoland. Innovatief en ondernemend.